Op woensdag 21 juni starten wij de bouw van de topsporthal op de Kennis Campus in Ede. Ik speel een klein beetje in omdat ik uh, tegenover hele professionele spelers sta. Dus ik moet het een beetje goed doen. Ook wordt dit het huis van uh, ROC A12 waar zij hun leerlingen opleiden. Komen jullie uh, woensdag de 21ste ook kijken?